Zo! Oké, okay, we zijn er we weer. Oké! We zullen nu jachtseizoen. We horen dus achternaar gezeten. Okay. Zie zijn nou? Oh, via de auto in <laughs> <laughs> <op> <laughs> uh -huh. het zoek wat ze hebben problemen met onze blikjes. Kom, oh, kom! Cool, cool. Niemand ziet ons. we zijn, <laughs> oh. zijn gewoon van kruisje. Wij hebben. Wij hebben... Nee, nee, we gaan hier naar, naar het we maar nee, nee, wij gaan eens gewoon naar achteren. Hè? Nee, nee, nee, zitten. Ja, ga weg, ga weg. Ze komen. Ja, dat Kom. ja, Dit is nog eens een kans, jongens. Dat Dit is tegen rode en gele of oranje. Maar wegen. Isa weet dat we hier gaat komen. Niet ja. op deze plek. Hé, maar bro. Dat mag niet. Dat mag niet, jongens. Ja, maar mijn dochter. Ja, ja, Tot zo, mate. Daar zijn ze, ze zit achter. ja opa? Wat is bro? Nee, hier niet. Hier niet. Kom hier achter. Nee, we kan niet We moeten daar niet Waar dan? We moeten een niet bro. Nu echt. Nee Tim, we moeten hier blijven staan. moet moeten hier blijven staan. We durven hier niet naar binnen, omdat ze niet weten wie dit zijn. waarom is het dit ook niet leuk. We moeten een beetje achter. Ja. we moeten achter deze borstel zitten. Daar waren ze, daar waren ze. Secret camera, je we niet weten wat ik film. Komt het echt hier in deze tuin. Maat Ja. Shit. hier! <laughs> hier! Komt echt. We, zijn weer we, terug. We, we zijn weer terug. We hebben gewonnen! We hebben gewonnen! dat Maakt niet uit, we gaan gewoon verder, maar misschien hebben we hebben wel gewonnen, jongens. Oké. Dat ging goed. Benen gekneus net, toen we die rotsen moesten rennen, het is 18 over, 18 over 4, het is 18 over 4 dan,